Wil je gebruik maken van de ontwikkelingen die de stad te bieden heeft? Bel me dan gewoon eventjes op. Dan kom ik bij je langs. Binnen een uurtje weet je precies wat er wel en niet kan. En of je hier wel in gebruik van kunt maken. En of we de huidige woning kunnen verkopen. Ik hoor graag. En dan doen we hem nog een keer.